Hallo en welkom bij Pols Model Train stuff. Deze week een heleboel 22, 2300. Ik denk dat dit zal allemaal zijn die ik heb. Eh, hoop ik. Uh, en ze doen het geen van alle echt goed, of zijn nog niet digitaal. Uh, mijn bedoeling is om hier uh, een paar van uh, te digitaliseren, als ze dan nog niet zijn. Ze te repareren uh, met de onderdelen en uiteindelijk een. Uh, waarschijnlijk twee dummies over te houden en twee goede uh, locomotieven die, uh, waar ik mee kan rijden. Um, deze ziet er erg slecht uit en als ik ermee rijd, uh, volgens mij maakt hij wel geluid, maar ik heb uh, niet het idee dat er ook maar één wiel draait. Wel gaat de lamp branden. Uh, Deze rijdt. Ik zie geen verlichting branden. En uh, ik denk dat deze volledig analogisch is. Maar verder qua redeling en alles redelijk in orde. Alleen er ontbreken wel een aantal uh, van de losse onderdelen die je uh, her en der uh, op kunt monteren. Zo. jongen. Deze hier heeft een redeling waarvan ik niet weet of die nog goed te repareren is. En rijdt op de baan. analoog. Uh, deze is ook al vier wielen aangedreven. Deze hier maar op twee. Op vier assen moet ik eigenlijk zeggen. Deze heeft hier wel zijn collectie aan uh, losse onderdelen. Maar een van die die, die die vensters is eruit. Die ligt hier los. Iets dat wel te lijmen is. Als laatste deze jongen hier. Deze heb ik ooit een keer gedigitaliseerd. Hij is niet helemaal compleet wat betreft losse onderdelen. Uh, hoewel er al een heleboel opgemonteerd zitten, ik zie hier ook wat los liggen, dus misschien wel. Ehm. Um, Doet helemaal niets omdat de decoder eruit is. Er zitten alleen nog wat losse draden. Wel heeft deze uh, ledverlichting erin zitten. Dus nou, ik wil in ieder geval een geel-grijze uitvoering die uh, in orde is. Uh, waarbij ook de reling goed vast zit en waarbij alle losse onderdelen erbij zitten. Uh, en ik wil een. Oude bruin, zandgele, die helemaal in orde is. Wil ik digitaal hebben, ledverlichting erin, die ik kan schakelen naar voor of achter. En de andere uh, gaan die als uh, onderdelen leverancier. Uh, en als ze er enigszins goed uitkomen, worden het dummies. Dus ik kan zijn dat ik deze hier, die er zo slecht uitziet, als uh, dummy ga maken. En deze, uh, ik weet het nog niet. Ik uh, ga deze uh, 2200 uh, dus digitaal maken. Uh, nee, ik heb niet zo heel veel heel goede decoders, maar ik heb nog wel uh, van deze rommeldingetjes. Uh, die ga ik ook uh, gebruiken hiervoor. Um, zodra hier ergens kortsluitingen zitten, werken ze niet meer. Bij deze is dat gebeurd op de gele draad, dus die doet het niet meer. Maar je kan hem zo programmeren dat de groene die taak overneemt. Deze decoder is verder uh, in orde. En um, ik kijk uh, wat ik uh, met, uh, met deze uh, doe met zijn uh, kapotte hekjes. Uh, ik weet dat deze hier nogal herrie maakt op de baan. Dus het kan zijn dat ik wat onderdelen ga wisselen zodat hij wat soepeler loopt. Ook ga ik uh, bij beide, in zoverre als dat nog niet gedaan is, de gloeilampen vervangen voor ledlamp zodat ik uh, een beter zijnbeeld heb. De gloeilampen zijn nogal zwak, ik ga niet de gloeilampen in, uh, de individueel vervangen voor uh, leds. Denk ik, het zou nog wel kunnen. Um, aangezien ik deze niet ga rijden met um, sluitverlichting, heb ik genoeg aan, maar alleen maar wit. Dus dan zou ik hier nog creatieve zijnbeelden mee kunnen maken. Maar ik denk dat ik gewoon de huidige lichtgeleiders ga ja, blijven gebruiken tenzij die kapot zijn, maar dan heb ik daar nog andere lichtgeleiders dit is de bruine uh, hier zitten nog groeilampen op die ga ik vervangen door deze twee warme witte leds deze zijn warmer dan uh, de leds die in de andere gele zaten die heb ik net wat rondjes laten rijden om eens even te kijken hoe slecht de motor aan toe is. Deze motor heb ik ook zo mijn vraagtekens bij. Ik ga eens even beginnen met hier de boel los te halen. Zodat ik kan laten zien wat hieronder zit. Dit is de motor en deze heeft een open zijkant. Uh, dit is een andere Roco motor. Maar hij heeft maar een één kant aandrijving. Uh, en die is helemaal dicht. Dus ik heb het idee dat deze misschien wel eens heel oud zou kunnen zijn. Ik ben dus ook benieuwd hoe dat hier loopt. Verder zitten hier de draaistellen met de verenkoppelingen aan elkaar. Die zijn niet ideaal. Maar dat is een beetje wat ik bij allemaal heb. Ik zie dat er die nat lijkt. Dat is waarschijnlijk olie. Die ga ik hier nog afhalen. Daarna zal ik hem zeker ook opnieuw smeren. En eens kijken hoe die gaat lopen. Bij deze ga ik ervoor zorgen dat de voorkant... Naar die kant toe is. Bij de andere locomotief heb ik de voorkant naar de cabine toe zitten. En dat heeft meer te maken met draden dan met uh, variëteit. Maar goed. Uh, als je de motor zelf eruit wil halen, dan is het een kwestie van deze schroef hier loshalen. Dan komt de hele motor eruit. Bij deze mogen de wielen ook schoongemaakt worden, zie ik. Nou, hier is uh, even wat, uh, wat werk aan. Nou, hij hobbelt een beetje, maar eigenlijk rijdt hij wel prima met deze, met deze motor. Hij maakt niet veel meer of minder herrie dan de, dan de andere. Uh, ik heb hier even tijdelijk deze draden opgezet zodat ik hem kan testen. En uh, ik heb ook een heleboel, zo, losse, uh, heleboel componenten losgehaald. Uh, zo zaten er twee weerstanden naar de motor toe en ik ga de decoder direct op de motor zetten en dan zaten diodes naar de verlichting hier en de verlichting hier toe en ook die, uh, omdat ik de gloeilampen vervang voor led ga ik ook die rechtstreeks aansluiten. Uh, ik ga deze clipjes hier weghalen en hopelijk kan ik dit lampje hier een beetje in klem zetten in deze metalen. Um, in deze koperen clips, zodat hij mooi op zijn plek zit. Daarna uh, is het nog even een blauwe draad trekken, ongeveer zoiets, um, zodat de beide kanten uh, met elkaar in verbinding staan. En de motor is inmiddels geïsoleerd, dus hier een decoder opzetten is nu rood en zwart op. Deze draden die hier ook over het rode heen gaan, die hieruit hier uitkomen bij deze draden. Afhankelijk even kijken, wat, uh, dat wordt de voorkant. Dus de motor moet grijs links en oranje rechts. Ja, uh, uh, daarna uh, de witte naar voren en de gegele draad naar achteren op de led en dan zit uh, hij in, uh, in een raar. Bij deze waren de wielen heel erg vies, dus die ben ik aan het schoonmaken. En om hier de, bij de wielen te komen, zit er uh, even kijken, waar is mijn andere? Hier zit uh, er een, uh, een clip achterin. Als je die opzij duwt, dan gaat die open en dan kun je rustig de wielen eruit halen, de haren eruit halen, de boel opnieuw smeren als dat nog nodig is. En je moet wel oppassen, want um, soms schieten deze helemaal los en die kun je makkelijk weer terugsteken. Um, met kom, dat pinnetje moet hierin terecht komen en deze twee pinnen moeten we er aan de andere kant overheen schuiven. Zo, en dan moet die veer er ook nog in, zo, die daar, en klik, zo. En op die manier kun je in alle rust alles schoon krijgen. Deze had ik dus overwogen voor onderdelen, maar zoals je hoort maakt deze net zoveel herrie als mijn andere geelgrijze. Dus daar schiet ik niet veel mee op. Um, de andere die ik overwogen voor onderdelen was deze. Maar hier zit een motor in zoals ik die hier heb met maar aan één kant een aandrijfpin. Uh, de andere kant van het rijstel is dummy en alleen maar voor de stroompick-up. Uh, dat wil ik liever niet, want daar vlies ik, uh, ik te veel tractie mee. Deze uh, ga ik in ieder geval opknappen dat alles vastgelijmd zit. Uh, hij mist een paar onderdelen maar komt wel in de doos dus ik ga even kijken wat ik er verder mee ga doen. Zo, ik vond nog een extra decoder, uh, dus ik heb uh, degene, deze hier ook nog gedigitaliseerd uh, en ik heb ze dus laten rijden met z'n drieën uh, in een consist, uh, dus dat ze alle drie reageren op één adres en daarvoor moet je ook de snelheid uh, hetzelfde krijgen, speedmatching in het Engels. Maar uh, daarover de volgende keer meer. Bedankt voor het kijken. Uh, mocht nou iemand weten wat het ontzettende gratel is bij uh, deze hele. ik hoor het graag. En tot een volgende keer.